Ik ben niet zo'n fan van aanmaakblokjes. Daarom kies ik eigenlijk voor een eierdoosje te vullen. Dat heeft iedereen in huis en handig om te recupereren. Je sluit het doosje en steekt het aan op de barbecue. Tegen dat dat doosje volledig is opgebrand, is eigenlijk uw barbecue vertrokken.